Dag mooie drukke vrouw, hoort het niet eens tijd om jezelf op de eerste plaats te zetten. Hoe bevrijdend zou het zijn als je niet meer streeft naar de beste versie van jezelf. Als je niet meer hoeft te vergelijken met anderen. Als je niet meer die weesgelde criticus laat zijn die jouw dag bepaalt. Hoeveel pogingen heb jij gedaan om jezelf te veranderen? Vanuit pijn, vanuit onvrede, vanuit frustratie. Maar ik zal je wat zeggen, de echte transformatie begint bij acceptatie. En als je dat gaat doorhebben, dan hoef je niet de beste versie van jezelf te zijn, want beter is genoeg. Dan hoef je jezelf niet te vergelijken met anderen, want dan ga je op zoek naar je eigen geluk. Dan hoef je niet die weegschaal als criticus te zien, maar ga je ontdekken dat jij vrij kan zijn... In jouw lichaam het is geen hocus pocus pilatus pas bullshit wat ik je ga vertellen het is allemaal wetenschappelijk onderbouwd hoe jouw brein werkt en aan het eind van de dag weet jij hoe jij cognitief fysiek en emotioneel bent gevormd en welke stappen je kan nemen om te worden wie je werkelijk bent ben je erbij dag